Op het thema Vrouwen, Vrede en Veiligheid heb ik gewerkt in Nederland. Uh, dus met allemaal internationale organisaties en met de ministeries. En na vier, vijf jaar had ik echt behoefte om zelf naar conflictgebieden te gaan... om te kijken hoe het nou echt is om in dat soort gebieden te werken... met al die verschillende actoren, met de VN, met de EU. Het is een ontzettend leuke mogelijkheid die uh, Zaken jou aanbiedt... Uh, om, uh, Uitgezonden te worden bij of een VN-missie of bij een eu missie of bij een OVSE-missie. En het is een heel interessant mechanisme om binnen te komen bij internationale organisaties. Ik heb uh, net mijn eerste zes weken missie in Irak uh, erop zitten. En uiteindelijk zal ik uh, twaalf maanden in Irak uh, doorbrengen. Mijn functie is Security Sector Reform Adviseur. Dat houdt in dat wij de Irakese helpen om het ministerie van Defensie effectiever te maken. Door middel van het aanbieden van advies, het faciliteren van processen, te zorgen dat er trainingen komen. Ik ben zojuist teruggekomen van mijn missie uit Kosovo. En dat is tot nu toe de eerste missie die ik heb gedaan. En dat is een zogenaamde rule of law missie, waarbij vooral wordt gekeken naar het vestigen en het stabiliseren van een rechtsstaat in Kosovo. Het is een hele andere manier van, van uh, werken. Dus het is. Het is... Uh, eigenlijk een soort van antropologisch onderzoek wat we nu nog doen. te Kijken van hey, waar, waar liggen nou eigenlijk de problemen. Het is veel praten met ze, zorgen dat je een, een vertrouwensband opbouwt. Zodat je daadwerkelijk tot de kern van het probleem kan komen. En dat gaat op hun manier, uh, want het is ook hun land. Dat is een van de, de leukere dingen om te kijken van hey, hoe, hoe kunnen wij nou vanuit ons perspectief... proberen hulp aan te bieden. We wel op zo'n manier dat het van hun is. De meeste zaken die ik in Kosovo heb gedaan, waren oorlogsmisdaden. Alle verklaringen van de getuigen die soms heel emotioneel waren in de zittingszaal. Dat is buitengewoon indringend. En tegelijkertijd sterkt het je ook in je opvatting, het is heel goed dat ik hier ben. Want op die manier kun je een bijdrage leveren aan het vestigen van een rechtsstaat. Ik heb daar gewerkt als Women Protection Advisor. Het houdt zich bezig met de bestrijding en de preventie van seksueel geweld in conflictgebieden. Sommige van de verhalen die je hoort uh, van slachtoffers van, uh, van verkrachting zijn, uh, zijn echt misselijkmakend. Gaat je bloed van, van koken? Dat wil je stoppen. En daarom is het ook heel belangrijk denk ik dat ik daarop aan kan bijdragen. Aan de ene kant dacht ik wel, oké okay, is, is dit het waard? om jezelf bloot te stellen aan dergelijk gevaar. Aan de andere kant, je moet het ook een beetje relativeren. Je zit op een basis. Als je daar afgaat, word je begeleidende militairen. Er zijn dag en nacht mensen bezig om te kijken van hoe veilig is het nou eigenlijk... om toch een centje bij te dragen aan het Irikesie systeem. Ja, is voor, is voor mij belangrijker dan dat er misschien eventueel ooit een keertje een, een, een martier valt op de plek waar jij precies bent. Als je een ervaring wil die je hele leven bijblijft, dan kan ik je zeker aanraden om, uh, om je in te schrijven bij de civiele missiepool en, uh, en om uitgezonden te worden.